Vandaag is de ongeschreven regel. Alleen zwarte mensen mogen. NIGGER. zeggen. En we zijn hier samen met. Asante. En ik vind ook dat ik die regel niet moet opstellen. Dus we gaan eigenlijk een beetje kijken van hoe reageren mensen als ik die vraag stel. En hoe reageren mensen, what the fuck, als jij de vraag stelt. Yes, sir. En we so. zijn in Japan. Oké, okay, we zijn vandaag in Gent met de ongeschreven regel. Mogen alleen zwarte mensen het N-woord zeggen? Uh. Oei, amai. Mogen alleen zwarte mensen het N-woord gebruiken? Ja, dat vind ik wel, dat, dat enkel zwarte mensen dat woord mogen gebruiken, ja. Nou, het gaat erom of je bijvoorbeeld hele goede vrienden toelaat of niet. Dat is toch niet echt aan mij in de positie om dat te zeggen, vind ik. Allee, ik zou dat nooit zeggen. Vaak heeft dat ook echt gewoon een negatieve klank bij veel mensen. En daarom zou ik dat gewoon ook zelf niet gebruiken, denk ik. Omdat um, als zij dat woord gebruiken, is het uh, een soort geuzenaam, een scheldwoord dat ze zelf overnemen en op een soort ironische manier tegen elkaar gebruiken. Uh, dat is een heel andere context dan dat ik dat zou gebruiken. Mag ik van iemand een uh, kickflip proberen? Denk gewoon, witte mensen mogen dat niet zeggen of zo, maar ja. Ik heb geen. Eigenlijk heel mijn leven ben ik dat dat, ik dat weet van in films dat, dat veel vaak gebruikt wordt, maar zelf dat wordt eigenlijk nog nooit gebruikt. omdat ik, ik heb ook een vriendin dat ik al mee in de kleuterklas met z'n Ze en is vroeger ook daarvoor uit de en al en ik weet dat dat echt niet tof is. Dus... Allee, als je roots hebt daarvan. Dat ze dat mogen gebruiken, maar dat ze dan ook niet mogen kwaad zijn als wij dat gebruiken. En dan zei dat ze dat wel mogen gebruiken. Dan Alleen dat zou Allee, al gewoon niemand moeten gebruiken. Als ik een uh, blanke vriend heb waar ik gewoon comfortabel mee ben en weet dat hij het niet op een slechte manier gebruikt, mag je het best uh, soms tegen me zeggen. Ik denk dat iedereen aan de test ook al een beetje beseft dat hij. Uh... Ja. Dat dat niet oké okay is. Door mijn, um, mijn grootmoeder die nu overleden is. Zij zou dat in-woord gebruikt hebben. Dan is dat natuurlijk um, omdat ze van die beter wist. Omdat dat in die tijd uh, als een normale woord werd beschouwd. Dus we gaan niet de politiek moeten optreden. In de zin van ja, Zwarte Piet en Sinterklaas. Ja. Dat is nu eenmaal een traditie. Neger ben ik ook niet helemaal mee akkoord. Ik vind dat, dat lastige vragen zijn omdat, je, omdat wij er zelf nooit mee geconfronteerd ja, worden. Voilà. Omdat je... Ja, wij zijn een belang, dus ja, discriminatie. Ik weet, je weet zelf niet echt wat dat is, hè, omdat je nooit mee te maken krijgt. Hè. Enkel um, zwarte mensen mogen het N-woord zeggen. Wat vinden jullie daarvan? Maar nu, je stelling is wel, zij mogen het dan wel gebruiken. Dat mag wel, maar dat is dan ook wel niet... Dat is ook uh, weer realistisch. Dat is niet worden. vermijdbaar dat dat dan gaat overgenomen worden. Hè. Dat is ook in de muziekcultuur enzo wordt dat veel gebruikt. Allee, de N-woord heeft een betekenis van slavernij. En het betekent eigenlijk slaaf. Als wij dat niet gebruiken, moeten we de anderen ook niet aan dat we gebruiken de blanke mensen. Bijvoorbeeld op muziek en zo, dan moedigen we mensen aan. Je hebt blanke mensen die vermijden, maar dan moedigen we ook aan. Snap je? Oké. Spitten some facts around here. Ja, gasten, dat is hier wel met rier en op. Ja, <laughs> als dat een ingerderende term is, ja. dan moet je daar zeker mee oppassen. Het is geen oorlog worden, dat gewoon alles wat de blanken doen fout is. Want niet iedereen doet het slecht, mm -hmm. natuurlijk, maar Tuurlijk. ja. It's, we vertellen je de eerste This is de derde keer dat we het vertellen. En nu is het de worst keer. Het is de laatste keer, man. Suck my motherfucking dick. Zij, als zij die historie kennen, Weet zij dat je dat niet moet zeggen? En wat je van mensen die dat dan wel zeggen? Raar man. Oftewel kennen zij de historie echt niet? Oftewel hebben ze echt gewoon geen respect? En waarschijnlijk allebei. If you say nobody you know, you gonna slap you. I know you now. You can say nigger, I get happy. You say nigger, weet your niet En ervaart jij soms racisme? Ja, ja, zeker, zeker, zeker. Eh. Dat hoeft dus eigenlijk geen geschreven regel te worden. Nee. Ik denk dat je dat gewoon zelf moet begrijpen. Ik niet, nee. Goh, nee. Ik vind nu niet dat dat een geschreven regel moet worden. Ik weet niet of we moeten uh, woorden en, en taalgebruik nog verder uh, in een wet omschrijven. Er is al een wet tegen het racisme. Ik denk dat je dat um, probleem daarmee uh, kan oplossen. regels worden nee. toch verbroken. dus Je kunt er beter een goede understanding over hebben. Dan gaan mensen je daar beter aan houden. Ik denk dat dat wel iets goed zou zijn, eigenlijk. Dat dat niet meer hoort. Oké, okay, bedankt. Ik, denk Ik vind dat, dat je niet extreem moet gaan en dat een een regel moet blijven. Ondersproken regel. Ja. Ondertre. Zeg, mijn kroep valt dus he. Ondertre. Ha. Ha. Ha. Ja, sowieso. Ja, sowieso. Ik zou de wet uh, zo maken. Uitst? Ah, het... Ik, Ik wel... denk worden. Aj, ja. Voor mij de, de wet ook. Dat moet in de wet komen, want het is niet... Hij is niet uit het hart, hij. dat is zo meer gemeen bedoeld. Hij. First try! Maar dat mag, als het humoristisch bedoeld is, is dat niet zo erg. Bleekscheten. ja. Dat zijn wij ja. drie bleekscheten. Het woordje nigger zou nooit zijn. Ja. Maar je heeft het wel al een paar keer gezegd nu. Dat zou het nooit zijn. Nee, nigger? nee, no, no, no. ja. Snicker. doei. neger. Neger, nigger, you're a nigger. Maar nigger, nigger, nee, dat mag je niet zijn. Ze zijn menselijk wij, als ik en, en ze hebben een bruine huidskleur door de natuur. Dat gaat over. Voilà, ja. dat, vind ik, dat vind ik mooi gezegd en uh, daarmee gaan we het afsluiten. Merci voor jullie antwoord. Oké, okay, we staan hier bij het Leopold-standbeeld. Die heeft ook voor veel ophef gezorgd bij de BLM-community. Ik, uh, ik was verbaasd van de reacties. Wat vond jij? Ja, veel verschillende reacties. Hè. Uh... Ja, iedereen had een andere mening, oftewel was het ja, oftewel was het nee. Oftewel was het gewoon totaal niet, dus ja. Ja, inderdaad. En uh, ik vind gewoon dat ik als white privileged guy hier geen geschreven regel van moet maken. Daarom had ik ook mijn beste mattie mee om dat te doen. En ja, uh, yeah, ik denk gewoon als witte dude, gewoon niet zeggen dat woord. Het is discriminerend. Fuck it, niet doen. Educate yourself. Educate yourself. Bye guys. Yeah, they fucking pokkendeke zo. So. Yeah, they fuckin' niggas up, yeah, they fuckin' niggas up We ain't messin' with the opps, Hey, They fuckin' niggas up, yeah, they fuckin' niggas up